Ik heb in 1997 een elliptische aanval in de auto, waar mijn vrouw en mijn kinderen bij zat. Ik zat achter het stuur, toen kon mijn vrouw net op de rem drukken anders was ik een café binnengereden. En toen bleek achteraf, of later dan, dat ik een, een hersentumor had.